Hé, hey, Black Jack! Kijk eens, Black Jack. Oh, Black Jack. Nou, aan de bel kijk, jij mag eerst. Jij mag eerst. Oh, aan de bel, Pak je. hem? Nee, je pakt hem niet. Je wist het. Je kan het niet. Goed zo, Black Jack. Oh, Black Jack. Oh, Annabel heeft er twee. Kijk eens, Joyce. Kom maar, Joyce. Ho, Joyce. Kijk eens, Joyce. Oh, Joyce. Hé hey, Roosje, hé hey, Roosje, kom hier Roosje. Ik kom wel naar jou toe. Kijk eens, Joyce, Ho Joyce, Oh, Joes. Oh, hé, hey, Blackjack. Oh, Annabel. Ho oh, Joyce, Hé, hey, Blackjack. We gaan naar boven. Goed. Oh Roosje, oh Roosje, je wacht altijd daar. Wat een vlieg op de trap. Kijk eens, Joyce, kom maar Joyce. oh Joyce. Hé, hey, Black Jack, kom maar Black Jack. Hé, hey, Roosje, jij wil ook een wortel. Nou, ik heb er gelijk drie. Ze zijn niet zo makkelijk te pakken altijd. Kijk eens, Roosje. Oh, Roosje. Hé, hey, Annabel. Hop, kom maar. Kijk eens, Blackjack. Kijk eens, Joyce. Kom maar, Joyce. Ho, Joyce. Nou, Blackjack. Nog een stukje loof. Hé, hey Annabel. Hé, hey Roosje. Niet trappen, Roosje, niet trappen. Kom maar, Joyce. Moet ik de andere zakje jas pakken? Hé, hey Blackjack. Nou, Blackjack, je hebt nog een klein hapje. Zo, dat mis krijg je niet. Kom maar, Joes! Kom maar, Joes! Ho, Joyce! Goed zo, Joes! Als je het begonnen te vallen dan ben je het kwijt, Joes. Blackjack, kijk er al naar. Goed zo, Joes! Hé, hey, Annabel! Hé, hey, Annabel! Hé, hey, Roosje! Nou, jullie krijgen allebei nog een halve wortel. Allebei een wortel. Kijk eens. Ik kan ze niet goed geven zo. Die gaan altijd slingeren. Hé, hey, Roosje, Annabel, kijk eens Annabel. Hap, kom maar, George. Kom maar, George. Kijk eens, Joyce. Oh, Joyce. Hé, hey, Blackjack. Jij wil ook nog een wortel. Ja, iedereen wil wortels. Dan gaan ze snel op. Hé, hey, Blackjack. Oh, Blackjack. Nou, bel voor de uitzondering. Grote uitzondering. Hop! Hop! Kom maar, Joyce! Ho, Joyce, kijk eens, Joyce! Ho, Joyce, moet je uitkijken voor Blackjack? Hé, hey, Blackjack! Hé, hey, Annabel, kijk eens aan de bel! Oh, Roosje heeft nog genoeg! Ja, die had natuurlijk meerdere wortels gekregen. Het smaakt goed. Ik moet alleen Joyce nog iets geven. Ja, en als je heel de winkel heeft gekocht. Ja, dan kan je niet meer geven. Kijk eens Joyce. Kom maar, Joyce. Hé, hey Roosje. Hé, hey Roosje. Hé, hey. kom eens. Hé. Hey. Oh roosje. Hé hey, Nou, je mag een klein hapje. Kom met jongens. Hé Goed zo jongens. Hé hey, roosje. Hé, hey, Blackjack. Hé, hey, Annabel. Ik heb nog één wortel voor iedere helft. Kijk eens, Blackjack. Hoor de bel. Hé, hey, Roosje. Zit hem dus. Ja, Joyce, ik heb niks meer nu. Alles is op. Alles is op. Maar jullie zijn gezellig bij elkaar.